Welkom bij iedereen kan haken. We gaan vandaag deze hexagon deken maken. En hij is echt heel leuk, want je haakt de randen uh, al hakend um, eromheen. Dus je hoeft niet naar de rand nog heel veel lapjes aan elkaar te maken. Of dat je denkt van, oh, hier heb ik geen zin meer in. Nee, uh, je haakt, ja, de eerste haak je nog wel rond. Uh, maar maar dan begin je het gewoon aan elkaar te haken en dan ga je steeds verder uh, werken om een leuke deken te maken ik zou zeggen blijf kijken en um, ja we gaan het heel rustig uitleggen tenminste ik probeer het zo rustig mogelijk uit te leggen en um, ik zou zeggen veel kijkplezier we beginnen met het maken gewoon van lapjes van hexagons het zijn, uh, ja het is net het is gewoon een granny maar dan met uh, zes groepjes Maar ah, we gaan het heel rustig uitleggen en uh, ik zal het helemaal mee haken en uh, ja als je deze heel veel lapjes maakt dan gaan we ze daarna aan, het, aan elkaar haken uh, pas later in de video ga ik ook de halve uitleggen dus blijf lekker kijken en doe gewoon mee we pakken dus de haaknaald haaknaald nummer 6 met een opzetlus. En je pakt eigenlijk best wel een lang koordje, maar je mag het zelf weten hoor hoe dat je dat doet. Ik haak meteen dit beginkoordje mee. Dus we beginnen met 5 lossen: 1, 2, 3, 4, 5. Dan sluiten we dit rond of deze ketting in de eerste steekje in, en je pakt je draad op en je maakt een halve vaste. Kijk, dan heb je al de ring gesloten. Dan pak je je begindraadje gewoon mee en dan ga je er drie lossen van maken: 1, 2, 3, en dan gaan we twee stokjes maken. En dan pak ik ook weer het begindraadje weer mee en dan pakken we. 2 stokjes. Dit is de eerste. Kijk, in het begindraadje kunnen we daar goed aantrekken, en afknippen, en dan weer het tweede stokje. En dan pak ik even het begindraadje en die kan ik meteen afknippen, want die heb ik net mee gehaakt. Ja, ik hou mijn uh, scharen zo altijd plat op en dan knip ik het draadje af. we hebben nu de beginketting van 3 lossen gedaan het begin van het eerste toer en dan nog 2 stokjes dus dit is een groepje van 3 dan gaan we 2 lossen doen 1 2 en dan gaan we weer een groepje van 3 maken 1 2 3 dan gaan we weer twee lossen maken. En we moeten in totaal 6 groepjes hebben van 3. Dus weer 1 2 3 en je houdt het twee lossen tussen. 1 2 We gaan weer een groepje van 3 maken. 3 stokjes. 1 2 3 en dan schuif je dit zo door de ring en dan weer 2 lossen, 1 2 nu hebben we 1 2 3 4 groepjes gemaakt nu gaan we nog twee keer 3 groepjes maken 1 2 3 en weer 2 lossen. En weer een groepje van 3, dan weer nog 2 losse en dan sluiten we de eerste toer hierbovenaan in de derde steek 1, 2, 3. En dan zorg je dat je twee lusjes hebt, en dan pak je je draad op, en dan haal je door twee lussen. En dan heb je de eerste toer gesloten. En dat is deze toer, kijk. Deze eerste toer met 1, 2, 3, 4, 5. Zes groepjes van 3, en er zitten twee lossen tussen. Dan gaan we nu naar de tweede toer, maar omdat we hier geëindigd zijn, hier. We, willen we natuurlijk hier weer in de opening beginnen, kijk. Want in de opening heb je nu in de tweede toer twee groepjes van drie met twee tussen. Dus je haaknaald erin, en nu moet je die draad dus meenemen door die 1, 2, 3 stokjes heen. Je steekt dus in in de eerste of in het tweede stokje, want dit was het begin daar haal je je draad op en je maakt een halve vaste Dus je neemt je draad mee je doet hem in het tweede stokje van het eerste groepje oftewel in het derde stokje en je haalt je draad ook weer door met een halve vaste dan ben je nog niet dan ga je in die grote opening nog een keer insteken je draad ophalen doorhalen en je hebt nu je draad bij de opening en dan gaan we weer groepjes maken en we beginnen de tweede toer met 3 lossen: 1, 2, 3. Even wat garen pakken, altijd wel handig. En nu beginnen we met de tweede toer, weer met groepjes van 3. Dus we hebben de eerste 3 lossen gedaan nu pakken we een stokje en dan pakken we tweede stokje en als deze telt mee dus dan hebben we nu een groepje van drie en nu doen we weer twee lossen en dan doen we in dezezelfde opening doen we weer drie stokjes 1 2 3 dan zetten we een losse ertussen, en dan gaan we in de volgende opening weer een groepje van 3, 2 lossen en weer een groepje van 3 doen dus we gaan een groepje van 3 maken 1 2 3 2 lossen en in dezelfde opening weer 3 1 2 3 dan 1 losse tussen en dan ga je de volgende opening zoeken en dan gaan we weer 3 stokjes in maken 2 3 2 losse en weer in dezelfde opening 3 stokjes 1 2 3 1 lossen en in de volgende opening weer een groepje van drie stokjes 2 lossen en weer een groepje van 3 in dezelfde opening 1 2 3 Nu hebben we 1 2 3 4 groepjes gemaakt. En nu gaan we nog verder met de 5e en de 6e. 1 losse ertussen. Dan gaan we weer in die opening een groepje van 3. twee lossen en weer een groepje van drie maken, één losse tussen en hier weer de laatste, het zesde groepje van drie stokjes. en twee lossen en weer drie stokjes en één losse ertussen en als het goed is kijk heb je nu één twee drie vier vijf zes groepjes van 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes. En hier tussen zit dan nog 1 losse. Dan gaan we nu de toer sluiten. 1, 2 in de derde. Je haalt de draad op met een halve vaste. Je trekt een beetje aan je draad. Je pakt je schaar, knipt af en je trekt je draad door en zo maak je heel veel hexagons en je kan in allerlei kleurtjes doen je kan al je bolletjes opmaken je kan je kleurtjes opmaken en we gaan hier heel veel lapjes van maken hoeveel er ligt aan je deken we gaan ze straks aan elkaar haken maar we gaan eerst nog een halve hexagon maken en dan zie ik je zo weer terug we beginnen nu aan de halve hexagon met een opzet lus en omdat dit een halve hexagon is maken we 3 lossen. 1 2 3 dan sluit je niet de ring gewoon maar je gaat er een stokje in maken dus omslaan in die eerste opening die eerste lus dus omslaan in de eerste lus je slaat weer om en je gaat hier een stokje maken. Doorhalen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. Dus je begint de halve hexagon met 3 lossen en een stokje in de eerste opening. Dan gaan we 4 lossen maken: 1, 2, 3, 4 lossen en dan gaan we in die opening van die drie losse en dit stokje, dus dit wordt je opening, hier gaan we een groepje van drie stokjes maken ik zit niet goed, even goed de opening zoeken, omslaan, insteken, draad ophalen omslaan door twee, omslaan door twee, dit is de onderkant van je halve hexagon Even laten zien, kijk. Dit is de halve hexagon die we nu gaan maken. En we beginnen hier met 4 lossen en een, een groepje van 3. Daar zetten we weer een losse tussen, en weer een groepje van 3, en weer een losse en weer een groepje van 3. En dan sluiten we hier de ring met 4 lossen. Maar we gaan nog even afmaken. Dus we hebben gedaan. 3 lossen en een stokje in de eerste opening, toen weer 4 lossen voor de onderkant en nou gaan we een groepje maken van 3 stokjes. Dit is het tweede en dit is de derde. Dan gaan we om er een ruimte tussen te krijgen een lossen zetten, een lossen en dan weer omslaan en we gaan weer een groepje van 3 stokjes maken. Is dus 1 en omdat het een halve is, schuif je een beetje zo je stokjes op 2-3 omslaan en een halve of een losse, sorry. Zie je, dan begint het al op een halve te lijken. Dan ga je weer een beetje je stokjes opschuiven en dan ga je weer drie stokjes in de opening zetten. 1, 2, 3, dan gaan we om die uh, hexagon die halve te maken gaan we 4 lossen maken 1, 2, 3, 4 en die sluit je hier in de ring met een halve vaste dus je gaat erin, je haalt je draad op en je gaat meteen door dan heb je de eerste toer af, nu moeten we met onze haaknaald moeten we weer hier beginnen voor de tweede toer en ik neem de draad mee met een halve vaste dus ik doe gewoon even heel los je zet hem in deze eerste opening en je haalt je draad op en je haalt hem meteen door je lus dan doe je dat nog een keer insteken draad ophalen en door de lus en nu ga je hier in die bovenste hier ga je nog een keer insteken en je draad ophalen dus in die eerste steek dus in de vierde van de eerste vier lussen je haalt je draad op en je haalt door twee kijk en dan heb je hier al die drie stokjes drie stokjes drie stokjes nu gaan we aan de tweede toer beginnen en dan draai je een beetje zo je werk dat je het draadje weer onder zit en dan beginnen we met 4 met even kijken: 3 lossen. Sorry, 3 lossen: 1, 2, 3 lossen. Dan zet je een stokje in deze eerste opening, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan heb je je begin al gemaakt van je hexagon. Kijk, als dit je voorbeeld is. Dan gaan we hebben we hier drie lossen en een stokje in de eerste opening gedaan. Dan gaan we één losse zetten en dan gaan we in die opening gaan we twee groepjes van 3 met twee lossen maken. Dus we gaan één losse maken en in die opening, dit zijn de hoeken. Hier gaan we twee groepjes van 3 met twee lossen erin zetten. Dit is 1. 2 3 2 lossen en weer een groepje van drie stokjes in dezelfde opening want dit worden de hoeken hoe we dit dadelijk aan elkaar haken dat leg ik je dadelijk uit dus je moet de hele video afkijken wil je het goed uh, kunnen volgen nog één losse ertussen voor de ruimte te maken en dan gaan we aan de volgende hoek beginnen. En die volgende hoek is weer 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes. Dus omslaan in de opening. Dit is 1 stokje, 2 stokjes, 3 stokjes, 2 lossen, 1, 2, want dit wordt weer de hoek. Dan gaan we weer nog een keer 3 stokjes in die opening maken. 1, 2, 3. Kijk, dan heb je hier die hoeken van de halve hexagon. En dan gaan we nog een losse maken. 1 losse. En dan gaan we in deze opening 2 stokjes maken. Omslaan. Insteek, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 en nog een stokje. En je draalt je draad nog een keer om, en je haalt door. Je pakt je schaar, je knipt je draadje af, en je trekt je draadje door. En dan heb je je halve hexagon. dan gaan we de hexagons aan elkaar haken en dan zie ik je dadelijk weer terug we zijn nu zover dat we van de hexagon de rand eraan gaan haken, dat is de eerste rand en we gaan natuurlijk de hexagons aan elkaar haken en dat is ook echt veel makkelijker om te doen, kijk hoe leuk dat dit wordt en hier ook de halve hexagon, die kan je ook gewoon aan de zijkant eraan haken kijk ik zal even goed laten zien dat je ziet ook bij die halve dat je die eerste met die vier lussen en zo die die zijkanten dat je daar een hele mooie zijkant van kan haken en uh, ja want we gaan nu dus met een witte rand en dan kan je elke kleur voor kiezen je kan op dezelfde kleur allemaal aanhouden dat je één deken maakt met één kleur maar ik vond dit wel heel leuk met de verschillende kleurtjes. Dus we beginnen nu eerst met. Um, je begint eerst met een rand eraan te haken en ja, het principe is hetzelfde. Dus het volgt gewoon zichzelf. Je begint met een opzetlus. dan pak je je hexagon en je begint hier in te steken met je haaknaald dus niet op de hoeken maar in het midden en dan pak je je draad op en je haalt door haalt om en door twee die lekker vast zit dan nog twee lossen en dan ga je hier nog twee stokjes in maken 1, 2, kijk dan heb je hier weer het groepje van 3, doe je 1 losse tussen en dan zijn we weer op de hoek en daar zetten we weer een groepje van 3 in 1, 2, 3, dan doen we twee losse en dan gaan we in diezelfde opening weer drie stokjes maken 1 2 3 dan zijn we weer hier in het midden we pakken een losse voor de ruimte tussen de groepjes en we zetten hier tussen weer alleen een groepje van drie stokjes 1 2 3 Dan gaan we weer naar de hoek, dus we doen 1 losse tussen voor de ruimte en in de hoek zetten we weer 2 groepjes van 3 met 2 losse ertussen. Dit is 1 2 3 daar zetten we weer 2 losse tussen. 1, 2, en dan gaan we weer in diezelfde opening: gaan we weer een groepje van 3 stokjes maken. 1, 2, 3. Kijk, dan krijg je dit resultaat. Dus, dit zijn de hoeken, en dit is er een groepje van 3 ertussen. 1 losse dan weer een groepje van drie alleen hier in het midden 1 2 3 dan weer 1 losse voor de ruimte en dan gaan we weer hier twee groepjes van drie maken met twee losse ertussen, 1 2 3 Twee losse tussen. En weer drie stokjes oh. komt het er zo uit te zien En ik haak nog even gezellig mee een losse en we zijn weer tussen die twee groepjes dus hier zetten we alleen maar een groepje van drie tussen 1 2 3 dan nog een losse voor de ruimte en dan zijn we alweer bij de hoek en daar zetten we drie stokjes 2 losse en drie stokjes in je kan ook de ondertiteling aanzetten bij deze video rechtsboven heb je drie uh, verticale puntjes ik heb nu een losse trouwens hier tussen nog gedaan onder het praten je hebt uh, rechtsboven boven je video dus hier boven hier daar heb je drie puntjes en dan kan je de ondertiteling aanzetten je kan ook de snelheid aanpassen even opletten hoor, we zijn nu bij de hoek klaar, ik heb een losse tussen gedaan en we zetten hier weer een groepje van drie stokjes neer 1 2 3 1 losse en dan zijn we weer bij een hoek dat betekent drie stokjes 1 twee, 3 twee losse, één, twee en weer in dezelfde opening, drie stokjes, 1 twee, drie, één losse tussen en hier zetten we een groepje van drie neer, 1, 2 3 1 lossen, dan zijn we al bijna bij de laatste hoek. Kijk, dan wordt het een echte hexagon, een echte zes hoeken: 1 1 2 3 4 5, en we gaan nu de zesde maken. Dat is weer 3 stokjes. 2 losse en weer 3 stokjes en weer een losse sluiten we de toer 1 2 3 in de derde lus je haalt je draad op en je haalt door 2 dan nog een keer omslaan en door één pak je schaar en dan knip je je draad af en dan trek je door en dit hoef je alleen maar bij de eerste hexagon te doen want nu gaan we ze aan elkaar haken en dan zie ik je zo terug we gaan nu de hexagon aan elkaar haken kijk en je ziet dat je deze nu um nog aan deze wil haken, want ik kan natuurlijk wel mijn uh, voorbeeld pakken, maar het is makkelijker dat je ziet van oh werkt het dus zo, omdat je dan dit hebt gemaakt, je hebt die gewone gemaakt, je hebt de witte rand erom gemaakt, en deze lapjes hebben allemaal klaar liggen. Kijk, ik heb ook al een, ik zal het even laten zien, heb een hele hoop lapjes is gemaakt, allemaal, ja, het zijn maar twee toeren. Dus je ja, het haakt makkelijk weg en ook die halve die moet je ook even door hebben, maar die moet je gewoon even goed opletten. En dan gaan we ze nu dus aan elkaar haken. Dus ik leg even mijn voorbeeldje weg. Want ja, hoe haak je het nu aan elkaar? Want het is zo lastig om al die lapjes elke keer aan elkaar te haken. Um, als je dat los moet doen dan, maar nu doe je het cross along. Dus je bent aan het haken en je zet het meteen vast. Je maakt dus een opzetlus. En je pakt de goede kanten bij elkaar. En dan ga je um, naast de hoek beginnen. En dan begin je met een steekje in. Je haalt je draad op. En je haalt door de lus en dan zet je nog twee lossen erboven, 1, 2, kijk, iedereen doet het anders aanhechten op zijn manier, maar ik doe het altijd zo, en dan doe je nog twee stokjes, want dit wordt gewoon een groepje van 3, 1. 2, 1 lossen. En dan gaan we de hoek aan elkaar zetten, dus we gaan eerst nog in de hoek 3 stokjes maken: 1, 2, 3. Dan gaan we een losse doen en je pakt gewoon de goede kant, en je pakt ook deze hoek en je steekt daarin, dus je laat de verkeerde kant gewoon liggen en je houdt de bovenkanten gewoon uh, tegen elkaar. Je steekt in in de hoek met je haaknaald en je draad pak je op, en dan ga je met je haaknaald er langs en dan haal je hem door twee lussen. Ik doe er dan nog omslaan en een lossen. dan ga je weer die drie stokjes doen: 1, 2, 3. Kijk, je hebt deze hoeken dus al aan elkaar zitten ik doe nu nog één losse en dan pak ik de volgende opening van de witte rand Daar steek ik dus in je haalt je draad op en je haalt door twee dan doe je nog omslaan en een losse en dan ga je weer naar je kijkt dan heb je hier al een stukje aan elkaar gehaakt dus je haakt gewoon verder omslaan je gaat hier weer drie stokjes in maken 1 2 3 een losse ik doe er elke keer een losse tussen de groepjes mijn draad goed leggen dan leg je het weer zo neer je gaat met je haaknaald in de opening, in de volgende opening. Dus je hebt hier weer die drie stokjes gemaakt en dan pak je weer de volgende opening op. En dan pak je je draad weer op. Ja, die, je moet je draad eigenlijk. Even kijken hoe ik het beste kan uitleggen. Ik pak mijn draad zo dat ik hem door kan halen, makkelijk doorhalen. Omslaan door twee of door één. Sorry hoor. Omslaan door één. En dan ga je weer haken dus je bent weer gewoon verder aan het haken even kijken of ik al een los had gedaan ja je doet altijd daarna nog even een losse dan omslaan en weer drie stokjes 1 2 3 en dan ga je weer deze opening zoeken insteken je draad om de haaknaald en door 2 Omslaan door 1, en dan heb je hier die hoek. Zie je, je hebt het nu mooi aan elkaar gehaakt, al hakende haak je het aan elkaar crochet along. En nu leg je je werk eventjes netjes zo neer, en dan ga je weer een losse doen. Omdat dit de hoek is, pak je een losse extra en dan zet je weer in diezelfde hoek 3 stokjes. En een losse. Kijk, en als je het zo naast elkaar legt, dan heb je het aan elkaar gehaakt. En dan haak je deze, die haak je weer gewoon helemaal af zoals je het gewend bent, zoals je deze gehaakt hebt. Nou, dit is het voorbeeld echt het is een leuke deken om te haken voor een meisje is dit je kan natuurlijk andere kleurtjes pakken je kan dezelfde kleurtjes pakken um, ja ik zou zeggen heel veel plezier ermee dankjewel voor het kijken naar iedereen kan haken graag duimpje omhoog als je deze video leuk vindt en hieronder staat mijn foto op klikken en dan leer ik je weer de nieuwste haak steken tot de volgende video